Zeg makkers. Vandaag hebben we 5K views gehaald op de Poolhei Remix. Hier ben ik best wel blij mee en ik wil jullie even bedanken daarvoor. Dus bedankt. En nog als extra bedankje komt er nog een Poolhei Remix 2 aan. Die is goed nu aan het maken. Hij komt of vandaag, maar zeer waarschijnlijk volgende week, zondag komt hij online. Ik ben nu ook nog bezig met een Calvin Rem uh, remix Alfijn review. <tie> die komt over twee weken of misschien nog later, want het gaat niet heel snel. Ik ben niet goed, ik ben heel, niet heel productief uh, met die dingen, maar komt die online, hopelijk kunnen jullie nog even wachten, nobody gives a shit anyways. <coughs> ik wil je allemaal even bedanken, ook nog voor de 167 subs, dat heb je volgens mij nu. Dus dat is eentje meer dan vorige keer, dankjewel. En dat is de video voor vandaag, Super scare. doei. <coughs> But <laughs>